Vandaag. wat last Oké, okay, ik moet eventjes uh, hier weg. Stop daarmee, want ik kan zo niet filmen, want de hele camera gaat alle kanten op. Dit gebeurt er namelijk. Tess is aan het poetsen. En Bel denkt, nou, nu uh, ben ik lekker gekriebeld, dus dan doe ik het zo. Nou, vertel. Nou, is vandaag gedaan? Ik maak vandaag de beste van gedachten van tot morgen uh, uh, een ga En ik ben ook op kamp geweest. Ik ben heel moe. En ik voel me lekker. Maar ik wil toch naar mijn voeding toe. En ja. Nu dus lekker rijden. Wie ja. je ook moe, Bel? Je mama staat te koop, Bel. Wist je dat? Bente Akkers Bella. Bent de Akkers Babette staat te koop. Dat is haar mama. Ik heb de video al gedeeld op YouTube bij de community. Dus wie weet is er... komt ze dan Nee, dat denk ik niet. Maar wie nog een klein welsje zoekt van 1,24 geloof ik dan... 1,28. Oh, 1,28. Nou, nou ja, ze hebben net zulke mooie gang als Belletje. je wel? Ja. Oké, okay. bijna net zulke mooie gang als Belletje. En zo moet het haar. Ja, maar dan kan je het afhalen. Ja, het is nu zomer hè, dan is dat niet zo. Ja, en wij gaan wel de gemeen witte. Ja, klopt. Ik ga ook uh, zadelen en poetsen. Ja. Zo, muis 1 en muis 2 zijn aan het rijden. Ik weet niet wat ze gaat laten zien, maar ze gaat iets laten zien. Wat ga je laten zien dan? Nou, dat is heel maar... Daar komt ie. Het ja. pluisje is kapot, jongens. Ik moet een nieuw pluisje. Ja. Waar kijken we nu naar? Waar kijken we naar nou, het er ook binnen als er oh zo ja dan heb ik er verstand van keurig hoor nou nu de andere klop nog even ja, ik ga dan nou ook even rijden niet zo lang meer maar ik ga wel even rijden nee, nou dus het is gaat even de andere klop doen en ik moet ook iets gaan doen wij gaan vandaag waar gaan we heen? naar de zuidplassen in moordrecht gaan we crossen ja dat is voor het eerst mijn belletje natuurlijk mijn moeder gaat met corona uiteraard het is nog erg vroeg het is ik ochtend niet, dat is goed voor mensen ja nou, zullen we daar dan maar heen gaan en hun spullen in gaan pakken? ja hebben we er zin in? ja vindt het spannend? ja is het dan? nee hoor, het is hartstikke leuk een geweldige trailer en dan mag je gaan crossen en dan in de stress van het moment vergeet je te controleren of de trailer wel goed aangekoppeld is mag ook maar neem dan de oplossing dit is de scrub neem dan de oplossing dit is de scrub en dan vergeet je in de stress van het moment te kijken of je je trailer goed aangekoppeld hebt aan je auto en gelukkig werkt de remmer hier richting en alles en ligt je trailer op de grond en, en niet meer achter de auto en dan kan je dus niet crossen ik kan je vertellen een hoop stress even een hoop tranen Tessa is natuurlijk enorm teleurgesteld omdat we niet weg kunnen ik ook de erg teleurgesteld tranen stonden ook uh, vrij uh, hoog maar goed dat zijn van die dingen dat uh, overkomt je hopelijk maar één keer uh, de auto is gelukkig uh, op een putsna in de bumper heel en uh, altwin ik zal je zo even komen helpen tessa en Altwin is nu naar de trailer aan het kijken. Want de stekker is kapot. Kijk. Maar het lijkt erop dat dat ook het enige is. Hieronder zit nog de aansluiting van de stekker. En die was ook los. En die heeft hij ook gemaakt. Nou, ondanks het verdriet van de kindertjes is de tijd eigenlijk heel goed benut door ze. Elisa zou met ons meegaan, maar we gaan natuurlijk niet. Maar... Wat zijn jullie aan het doen? zijn de trailer aan het schoonmaken. Wat goed van jullie? Met handschoentjes. Met handschoentjes. Kijk, dus de meiden die hebben de hele boel gepakt. En die zijn nu dus gewoon de bodem van de trailer uh, netjes aan het schoonmaken. Niet Niet, oh, even wachten tot het scherp stelt De meiden zijn dus nu uh, de bodem en de flappen en alles keurig netjes aan het schoonmaken. Dus dat is dan wel weer heel fijn. Want we hadden natuurlijk veel liever gaan crossen. Maar dit is ook nuttig en nodig werk. Nou, het lijkt erop dat het gelukkig allemaal meevalt. Er uh, moet even een nieuwe stekker op en een nieuw remkabeltje. Maar dat denkt altijd weer zelf te kunnen. Dus dat scheelt voor mij enorm. En dan moet ik het nog aan de boer vertellen. <laughs> Sorry, het spijt me heel erg. Uh, maar goed... Ik uh, ga ze maandag even bellen en dan uh, horen we het wel hoe boos ze zijn, of niet. Zo, inmiddels is het maandag en Tess is ziek. Dus dat is niet zo lekker. Uh, of dat naar voorkomt komt, kom, betwijfel ik. Maar ze is gewoon niet, uh, niet oké. Okay. Pijn in de buik. En uh, misselijk en nou uh, ja, dus misschien iets verkeerd vergeten. Of gewoon een uh, virusje, bacterietje, griepje. Nou ja, geeft een naamje. Inmiddels heb ik een bedrijf gevonden die de spulletjes heeft. Om de trailer te maken. Zodat we toch nog op pad kunnen deze week. Dus ik ga nu eventjes die 13 polige stekker en die uh, losbreek inrichting halen. En dan kan de trailer gewoon weer op pad. Dus dat zou heel erg fijn zijn. En uh, ja, nou ja boekelo komt er natuurlijk aan. En volgende week moet het dan geopereerd worden. Dus dan heb ik de trailer even niet nodig. Maar hij moet toch weer heel. En ja, ik voel me schuldig. Sorry Arnold, nog steeds sorry. Echt. Nou ja, het is niet anders. Ik heb weer een hoop geleerd. Gelukkig ze hadden het, dus ik heb hier een remkabel en een stekker. En Altweer gaat hij erop zetten. En hopelijk doet alles het dan weer. Ik hoop het echt. Nou, toevallig belde Arnold net nog van de boer Horstrux. Nee, hij is niet boos. Oh, gelukkig. Kan de beste gebeuren. Je doet het express. Nee, dat klopt. Dat doet het doet zeker niet express. Maar ik voelde me echt heel schuldig. Maar wat hij wel ook nog vertelde. En ik op zich ook nog heel interessante informatie vind. Is dat uh, in principe bij mij kan het niet gebeuren. Omdat bij mij alles nagekeken is. Maar zowel je trekhaak. Als de koppeling van je trailer. Die sluiten. Ja, dat wist ik dus ook niet. En. Uh, Intensief gebruikt en hoe lang dat, dat is, dat weet ik ook niet. Maar gaat zowel je kogel van je trekhaak gaat slijten, als dus die binnenkant van je ja, waar die kogel in gaat van de houder van de trekhaak. En uh, dan kan je dus ook je trailer verliezen. Dat wil je niet. Dus laten we het regelmatig nakijken. Ik weet nu hoe het is als trailer er valt. Ik geloof me maar dat is echt, echt niet, niet prettig. Die van mij kan naar Rusland en terug heb ik begrepen. Dus dat is geen probleem. Maar als een van de twee versleten is kan er, de oh, kan er speling ontstaan. Ik moet niet wel pront. gaat de camera alle kant op. En dan kan dus de trailer van je trekhaak vallen. Nou, Ik heb het nu meegemaakt terwijl de paarden er niet in zitten. En dan kan het je niet aanraden. Dus, dat je dat weet, goed controleren. <laughs> maar goed, uh, alles is uh, weer in orde. Nou ja, bijna in orde. Altwin gaat uh, de boel repareren, dat zal hij vandaag of morgen even doen. En dan kunnen we weer op pad. <laughs> nou, vandaag heeft mijn moeder en ik gereden. Yes! Eerst ik, en mijn moeder. Ja. En... De rechter galop gaat steeds beter. En daar zijn we hartstikke blij mee. Want de laatste paar keren sprong ze zelf goed aan. Ja, zonder veel ging Eigenlijk gewoon zo patseboon goed. Ja, in één keer. Ja, ja, misschien dat ze dan bijna zover is dat het een gewoonte worden geworden is. Dat het bevestigd wordt. Nou, ik denk niet dat het al bevestigd is, maar bijna. Ik heb ook weer allemaal spullen schoongemaakt. Die waren ook weer vies. Ja, ik heb gewoon gereden. Ik ben vooral bezig geweest met. Vrona, Je hebt gelijk, geen Vrona, doe je tong naar binnen. Dat was mijn doel de afgelopen week. De trailer wordt morgen gemaakt, middags, Dus ik hoop dat we dan er weer mee op pad kunnen. Ja, mijn moeder, die heeft zo'n kapot getrokken. Ja, dat heb ik verteld. Dat wist nou, ik niet. Nou, dan gaan we even. Ja. Morgen? Ik moet moeten filmen terwijl we aan het rijden waren. Dat is misschien wel wat lekker geweest. Ja. Nou ja. Noem maar ik voor een keer. Sorry. En morgen heb ik springles bij Steef. Daar en... kijk je wel uit. Ik ja. trouwens ook. Klopt, zo. En dan donderdag heb ik wel vrij. ga jij donderdag ook gewoon rijden? Ja, dat weet ik nog eigenlijk niet. Kijk, wel Ik zou ook wel weer rijden. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat we morgen nog wel een stukje van het springen maken allebei Oh ja, achter elkaar. we gaan het proberen. We gaan ons best doen. Okay. Lekker eten. Ja, tot morgen. Ze zijn ernstig aan het oefenen met uh, op blok stappen. Dus even met mijn telefoon filmen, dat is wel minder. Geef haar een snoepje, geef haar een snoepje. Zo, en nu naar je toe. En dan ietsje verder gaan staan. Nee, dat mag ze niet. Nog een keer. Nee, niet doen, niet doen. Tessa. Ja, maar zij moet leren opstappen. Jij moet niet haar voeten erop zetten. Je hoofd zit er dan voor. maar dat gaan we nooit doen. Jawel, geduld. Wacht maar, ik help je even. Oké, okay, we gaan het even samen proberen. Zie jij de voetje er maar op? De linkervoetje. Maakt me niet uit Zo, dan geef je haar een snoepje. Heel goed. En dan ga je aan de andere kant staan. dan doe je niks met de been. Dan voet je er weer op. En dan geef je er een snoepje. Nee, voet je erop. Geen andere kunstjes tot doordoen, doen want dan moet je er ook belonen. Zet er maar ietsje beter voor de ton. Dit gaat niet werken. Het staat niet goed. Nou ja, dan zet je er weer een voetje erop. En dan geef je er een snoepje. Geef dan maar een snoepje. Goed gedaan. Afbel. Goed zo. Even niet. Voetje erop. Goed zo. Een beetje geduld hebben. Dan geef je er een snoepje. Nou, wacht als ze de voet weggaat. En nu geef je er een stoepje als ze één voetje laat staan. Dus even wachten. Nu geef je er een snoepje. En nu wachten. En dan geef je er nog een snoepje. Oh, nee, nog een keer. Voetje erop. Even wachten en dan tel je 1. Nee, dan krijgt ze niks. Nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, het zal hem eraf dan moet je geen snoepje geven. Alleen als ze hem erop laat staan. Oh, echt drie. Nog een paar De Night Les. Dus je zetten echt faciliteit as. It has en de my pas. And I'll fade again and I'll hallucinated. I leave and made it every night we celebrate it Live like Jim Morris and I'll tell her I'll take it I'll take it to my room and I'll tell her get Anyway, that is great, yeah. that's just so hard But I can't have nothing closer than it's closer I am sure that it proves it's a present, I'll leave yeah. you I let go and tell this time, that's just over moet hmm, hmm, hmm. ik eerst beginnen? Ja. Vind ik echt lastig. Het is niet dat ik jou het en de hand konseerde. Er mensen die naar warme landen emigreren. Dit, dit is wel lastig. Nee. Het is niet dat ik jou de koude konseerde. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus dan gaan we naar je ouders in Zoutenlanden. Zoutenlanden.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 ik ben blij dat je hier bent, hier ben blij dat je hier bent. Wat ben. ja. nee, is niet. het? Of jij? Of ik moet het? Dan ik jou lang kruisen op de mooiste plek ja. die mij moet hebben. Dan zie je dat het goed is. We zien dat we kruisen en het bodka en de bokking tussen verrijdingsbanden. Ah, oh, ah. Oh, oh. En dan zitten we hier in het oude strandhuis. Wat je vertelt, hou me nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolken. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakt me toch ooit uit dat oh, waar we waren. We zuipen onszelf in de drank van je vader. We zijn blij dat je hier bent. Blij dat je hier bent.